een gedicht met de zwemmen leren van de bibliotheek Parkrijk. Ik zeg altijd bij de zwemles, zegt hij altijd gaan proberen, kan je leren. Vandaag gaan we zwemmen leren. Dat gaan we gaan we dat proberen? Ja. Ja. Dat gaan we proberen. Naar je billen, heel groot open en, dicht. en dan moeten we weer een ander woordje hebben. Ik hoorde jou zeggen dicht. Ja, pipo voeten naar je billen. Heel groot open en patten dicht. Oh, zo leer je zwemmen? Ja. Dat is goed. <laughs> ik moest de kat nog niet door. Dat is goed. Even kijken. Um, wil je hem nog een keer herhalen? Pipo. Voeten naar je billen. Heel groot open Pippo voeten naar je billen. En dan, pads dicht. Heel groot open en pads dicht. Heel groot open en pads dicht. Wat rijmt erop dicht? Gevricht. Pads dicht. Wie weet er een zin met gewricht? Gevricht. Ja, dus we hebben nu pipo voeten naar je billen heel groot open en pas dicht. Dat is het allerbeste met een licht gewricht. Een ja, geweer. Hij geweer komt straks pas, als het niet lukt. Jij zei gewricht, hè? Dus zullen we dan doen, uh, je zwemt beter met een licht gewricht. Ja of niet? Als je iets beter zou, moet ik ook zeggen hoor, want uh, ik doe ook maar wat. Ik kan wel. Ze mag ja. meedoen als ze willen. Maar. Dat is een rechter sprook. <laughs> van zo. Maar dat kan beetje En dan nog. 15 water. 15 tellen waterkampen. Oké, okay, dat is goed. Deze wil ik. Het is plek hè? Hoi. Kan je Kom je. En wat is het andere woord waar we op gaan rijmen? Oh, nog een deelnemer. Heel goed. Hoi. Ga je met ons meedoen? We gaan gedichten maken. zeg ja. We gaan gedichten maken met z'n allen. Wat wordt het volgende woord? Welke? We hebben nu, hebben we, hebben we bedacht met z'n allen. Vandaag gaan we zwemmen leren. Dat gaan we proberen.